Ik ben fan van de Vitamine C Dark Circle Corrector, dus dit is heel erg fijn om de donkere kringen tegen te gaan, maar ook goed tegen lijntjes. Hij heeft zelfs een factor 15, dus ook in, uh, in Nederland in de winter moeten we ons goed beschermen, want dit is een heel dun laagje rondom de ogen. Ik zal hem eventjes laten zien. Een klein speldenknopje is uh, meer dan genoeg voor twee ogen.